Uw auto digitaal laten taxeren bij Nefkes, dat is mogelijk. Hiervoor hebben wij wel een aantal foto's van uw auto nodig. Hoe beter uw foto's zijn, hoe beter we de waarde van uw auto kunnen inschatten. Zo ontvangen wij graag een foto van de auto, zowel aan de linker als de rechter voorzijde en graag een foto van de linker en de rechter achterzijde. Zorg ervoor dat de auto volledig op het scherm past. Daarnaast hebben we ook foto's nodig van de binnenkant. Hierbij is het belangrijk dat we een goed beeld hebben van de stoelen en volledig beeld van het dashboard. Ook hebben we foto's nodig van de tellerstand waarbij uw motor aanstaat. Wanneer u autoschade heeft verzoeken wij u om ook hiervan een foto te maken en uw hand erbij te houden. Tot slot hebben we nog een foto nodig van het onderhoudsgeschiedenis. Wanneer u de foto's heeft gemaakt ontvangen wij graag uw foto's met de informatie van uw auto. Hiermee kunnen wij een op maat gemaakt voorstel maken.